Ja, Hallo. We zijn weer in Efteling. Efteling? Ja, zoveel. Het eh, is een eind geleden dat ik heb gefilmd in Efteling. Ja, dat is maar, um, Voor ons is alles heel lang. Ja, wij willen graag naar Efteling. Het is ons hobby. Ja, eigenlijk. Uh, kunnen even waar, waar, waar zijn we zijn bijna Ja, maar is geweest. nul minuten, dus ja, maar we het? hebben abonnement. Ja, oké, okay, maar nee, maar dat komt niet vaak voor. Niet nou, vijf, niet vijf minuten en nul minuten heeft bijna geen verschil. Nee ja, maar we gaan in de bron. Oké, okay, en daarna in Symbolica. Uh, Die kunnen we filmen. Yeah. Of, of nee, nu Symbolica, Dan kunnen we filmen. Okay. Ik bij een van mijn lieve mensen en zie je volgende keer stonden we daar. Ja. Nogt! Hé, right. oh. nee, die ogen doen. Video, snel, deze kant op. Wow. Zit heel creepy uit kawaaiën, als schoon. Die gaan wij in als hoeders. Ja. ja. Daar hebben we een bedracht. Halt. You cannot go. En niet Kijk maar eens goed naar zelf. Daar zit u dan. Met een goede van zon. Ah. Pst, Wat is er aan de hand? Trubbels? O oh, jee. Yeah. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen op... Met zijn kracht Druk zo veel als je kan op het knopje van de vloer. Doe doet je best en de toer gaat niet door. I'm Kijk, waar heb je pardoes ergens? Oh, mijn hele, hele ding is geblokkeerd. Wat kan mijn ding niet meer bewegen? Kijk, kijk op mijn ding, zoemt heel gek. Wat doet hij allemaal? Kijk daar, kan je met pardoes op een foto? Daar gaan we wel even in. Kijk hier, heb je pardoes? Ja. Oh, dit zitten We allemaal dingen. Zit allemaal eekhoorns. allemaal eekhoorns in die boven. Oh ja. Zet die. leuk. Kijk hier jullie zitten? Kijk. Hier kan je al een foto van Padouche. Hartstikke leuk. En hier heb je nog een kampvuur. En daarachter zit nog een kampvuur. Hier heb je kampvuur 1. Daar zijn kampvuur 1 daar. Daar zit er een. Wat is dit? Ik weet niet of je het ziet. Daar zit er een. En als zie je er ook een lekker warm maar ik heb net waren we ook al bij zo'n ding en daardoor heb ik een hele passion lachte iemand nou lekker hè lekker warm lekker warm lekker warm heel lekker warm heel lekker warm heel lekker warm hoe vaak welke toch het dakje heel lekker warm ik laat witte wieven witte wieven uit mijn mond ontsnappen maar wij gaan nu naar het sprookjesbos en dan gaan we daar wat leuks doen. Nou, misschien. Ja. Trouwens, ik ben al een keer in Villa Volte gegaan. Ga ik dit keer niet in? Nou, jawel. Mis, nee, je wil... Nee, ik ben misschien. echt heel ik misschien. Het, ik heel ga voor misschien. jou filmen in Villa Volt. Kun je daar daarna terugkijken hoe het is? Goeie, hè? Kan ik niet aan, al een keer. Ik Zo. heb een hele goede voor jou. Zo, allemaal, allemaal sneeuw. We moeten zo kijken staan. Zo! Ik heb een hele goede. Uh, uh, ik ga in Villa Volta. Kun jij lekker buiten wachten? Oh, of in die speeltuin? Dan kun jij. knak voor mijn voeten hoor. Jij gaat in die speeltuin. Ik ga voor jou Villa Volta filmen. Ga ik buiten staan? Jij kan bij die speeltuin bij Villa Volta, die grote speeltuin ja? spelen. Nou kan ik Villa Volta filmen, kun jij Ja, maar doen? je moet niet de shows filmen, alleen de attracties. Een paar stukjes, heel klein, echt maar een paar Maar opletten dat deze niet naar één gaat, want als hij op één is, dan moet je stoppen met filmen. Want ja, okay. ik moet ook nog het outro kunnen doen, ja. hij is nog maar twee streepjes. Maar dan gaat hij nu voor jullie Villa Volta filmen.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 Er was licht achter de ramen en het was ook doodstil. Geen monnikenzang zang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur, gouden kelken en zilveren kandelaars het oprapen. Ik wou er eigenlijk in mee, maar ik, kan, ja, ik ben er wel in geweest. En toen kwam daar uit en bijna moest ik kotsen voor mijn gevoel. En nu zit we wat de schommel. Wat was heel leuk. huilen. Wat? Mocht ik dat zeggen? Nee. Ja, ik ging een beetje traanoogjes krijgen. Dus niet per se huilen, nee, nee. maar meer van holy shit, holy shit. Ik was gewoon van de wereld af. Daarvan kreeg ik die traanogen. Maar super ik... uh, ah. stom. In de spatschermen overal ziet er wel gelukkig uit um, je kunt Hugo de bokrijder amper zien omdat daar voor spatschermen staan en het is gewoon nee het is echt ja zo stom dat ja. maar nu gaan we naar het sprookjesbos want die heb ik nog nooit gefilmd in mijn uh, vlogs oké okay, ah! en we staan in een keer en nee die glijdt er gewoon vanaf heel geladen. Kan geladen maar nu ga ik wat leuke shots van Nee, ik word eigenlijk misschien Ja, maar heel misschien. Heel misschien, oké? Okay? Oké, okay. ja. Yeah. Achter zit een lamp waar je niet in kan kijken. Maar de camera, nee, dat is een camera. Kijk hier. Kijk, die lamp, daar kunnen wij niet goed in kijken. De camera ook niet. En de video wil ik eindigen bij. Mijn miniatuur. Ja. Um, het is nog helemaal niet af. Het moet nog mos. Meer, oh, alles, moet alles moet aangaan en alles moet nog meer belicht worden. Maar hier heb je dus. Hier, hier, hoe het er nu toe uitziet. Hier heb je die kabouter. Het lampje is trouwens, die is eraf afgegaan, Die hebben we opnieuw vastgeleid. Ik weet niet of je dat ziet. Nee, en dat is ook de bloedling. Hier nog een kerstboom, die moet eigenlijk. Dit wordt bij mij het sprookjesbos. In kerst thema. Dus als het geen kerst meer is, gaat die weg. Die De trein, die hoort er ook eigenlijk niet. Ik heb trouwens twee ezeltjes trekjes Dat is echt mooi Dit gaat weg en dat, dat trouwens ook lekker ronddrijd. Dat ding is trouwens mooktje sterk. Het trekt gewoon het hele ding mee. Nou, zo sterk is dat ding dus. Uh, dit vuurwerk hoort nog zo omhoog te gaan en dan hier. Um. Oh mijn god. Wol. Well, um, nou, dat precies in. En dan hoor je met dit, maar die doet het niet. Want ik kan er maar één hand toe. Zo, kijk. Ik weet niet of je het hoort. Dat geluid maakt hij dus. Het is natuurlijk een zullig geluid. Maar dit sluit ik even af. Hier hoort nog een spotlightje. Want hier staan nu allemaal van die spotlightjes. Nou dat is hier. Die trouwens even wat beter moet staan. ja. Die staat. Wat zo. Ja maar. Wat gebeurt hier. Zo kon ik regen buiten. En dan wordt hier vuurwerk. En dan een beetje over elkaar. Gaat dat vuurwerk dan mooi. Nou, ik vind het leuk. Hier lopen dan mensen. Over dit grind lopen mensen. Dan doe ik deze uit. Want het is wel heel veel al licht. Hello, Ja, die kerstboom. Die kabel van die kerstboom. Die trekt eigenlijk alles mee. Dus die kerstboom komt hier. Flikt het er al bijna weer. Zo, het is mooi. En dan hoort hier nog wat te komen. Al die cashpullen gaan op een gegeven moment weg. Ik moet even, even hiervan pakken, want daar komt toch niks. Zo, en dit gaat dan, hoort hier aan vast. En dit is, hoort dan, kijk het, zo. Maar ja, dit is dus het hele gebied. En er hoort nog mos. Heb ik al verteld. Hier is Dat trekje. je. klikken, joh. Vonden jullie een leuk video? Door is me iedereen en zie ik blijf voor jou later.